Fenne kan door haar cerebrale parese niet lopen. Om haar benen te trainen is een sporthulpmiddel nodig. Uniek Sporten helpt Fenne met een eigen frame runner. Ik ben Venne. ik ben 14 jaar. Fenne is een heel vrolijk meisje. Die uh, zit, denk ik, vanaf haar tweede al in een rolstoel, in een handbewogen rolstoel. Uh, ze heeft uh, cerebrale parese, CP. Ze gaat met de handbike naar school en uh, sport daarnaast graag. Ze heeft uh, een tijdje rolstoelhockey gedaan, heeft uh, vorig jaar een operatie gehad aan haar knieën en een zware infectie aan de overgehouden. En dat heeft er weer dus voor gezorgd dat haar, nou ja, haar benen een beetje ontregeld zijn. Het framerunnen daar zijn we uiteindelijk op uh, gekomen omdat uh, belangrijk was dat ze de benen ging strekken. Die, die vreemden zijn ontzettend duur, dus het is gewoon niet, niet te betalen. Uh... De gemeente die zei direct nee, daar, hoefde, daar kon je eigenlijk ook het gesprek verder niet mee aangaan, omdat we al een voorziening hebben. Nou, ik ben dus ja, direct bij Unique Sporten, bij op onze gehandicapten sport terechtgekomen. En dat ging dan via de, via de trainers. Zij adviseerden mij daarop. De vreembrunner geeft gewoon heel veel bewegingsvrijheid. En een rolster is toch altijd je zit. En een Vreemrunner sta je, dus dat geeft al een ander aspect van hoe je de wereld ziet. En uh, een geeft gewoon heel veel onafhankelijkheid. Nooit ergens hebben ze lid kunnen worden van een sportvereniging, maar door de Vreemrunner wel. En, uh, ja, en dat vergroot gewoon hun participatie. Zonder Uniek sporten was het niet gelukt.